Hey, ik ben Sarah. Hi, ik ben De Mai en samen zijn wij Fashion Vision. Bij ons rijdt het om fashion, make-up, lifestyle en eten. En het allemaal ga je zien in van filmpjes en foto's op Instagram, waarbij we de link van Insta onderaan deze video gaan doen. Wat ons als fashionisten zo bijzonder maakt, is dat we graag willen laten zien dat je met een niet al zo hoog budget nog steeds een super uit kan zien en leuke dingen kan doen. We hopen dat je net als ons enthousiast bent geraakt door fascineren. Dus uh, like deze video en subscribe. En we hopen je terug te zien bij onze volgende video's. Want onze eerstvolgende video staat al klaar. Zo, blijf hangen. En pizza! Peace peace.